We zijn op het Jongverkennerkamp hier. Vandaag is de bezoekdag. De bezoekdag is een dag waarbij de ouders langskomen. Het staat er dan allemaal op het programma, het is eigenlijk een super reuze barbecue waarbij iedereen vlees, een verschillend vleesassortiment met slaatjes kan eten. En dan is er ook een zwempartij. We zitten hier net naast de beek. En achteraf is er een grote Piti Beurtaart. En we proberen ook altijd te werken met een soort thema, een mooi thema, kampthema. Dit jaar is dat Rock Bottasar, zoals afgeleid van Rock Werchter. Jullie hebben een kamptraditie. Kan je mij daar iets meer over vertellen? Ja, dat is een petit beurtaart en ze maken dat elk jaar zo in een thema. Vorig jaar was het thema Mario, dus ze hebben die daar daarop gedaan. En uh, het eerste jaar was het ook uh, de Hunger de Games, ze hebben dan ook zo heel die... Ja, heel die vogels daarin haalt. gemaakt. Ja. Ja, en dit jaar gaat het Was waarschijnlijk de de iets rond die rok zijn. Ik denk dat de koekjestaart begonnen is vanaf vandaag. Ik denk ook vandaag. Ik wist er zelfs niet van dat verhaal af. Vijf, zes, zeven jaar geleden. Veertig jaar geleden. Uh, twintig jaar ongeveer. Ongeveer vijf jaar geleden. 1961, denk ik. Het is de 10 à 15 jaar denk ik, dat we dat nu doen. Uh, ja, dat begon met een, met een klein taartje, maar gelang dat we ook meer leden kregen, kwamen er ook meer ouders. Dan moest het dus ook wat een grotere taart worden. Dus ondertussen is dat wel uh, gigantisch uitgegroeid. Zelf weten wij niet van waar dat die traditie afkomt, maar wij zetten het verder. Uh.